Deze zomer, deze zomer, deze zomer, deze zomer, deze zomer, ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. Yole, yole, yole. En we hebben wat afgefeest het afgelopen jaar. Ze kwamen in allerlei vormen, soorten of maten. Ik heb een lekker strak pakje aangetrokken. En onze cameravrouw Piet, die mag er ook wezen. Nu look like a panda. Maar al deze feestjes hebben één ding gemeen. Er wordt flink gezopen. Wat gaan we drinken? Geplinkt of een Pak is. Atten! Sparkling Rosé. <laughs> Van de Aalmi. <laughs> rosé, Goed, Rosé en nog meer Rosé. Nee, nee, dat, jongen, trek, jongen. Voor beintje. een wijntje. Een wijntje wil do. Always, een wijntje wil doen. Nee, nee, nee. is echt vroeg. Ik kan nog niet Atten. Wat is hier katholiek aan volgens jullie? Ja, bier drinken. Waarom kan ik niet drinken? Elke keer gaat het mis. Elke keer. En met zoveel drank in je mik is het natuurlijk tijd voor een inhoudelijk gesprek. Veel uh, bier heb je gedronken. Veel te veel. Nou, nah, nee. Dat valt wel mee hoor. Valt wel mee. Valt mee. Hebben jullie lekker geplast? Het is heel fijn. Het is heel mooi met de bomen en de trein ik op de, de natuur... achtergrond. Nou, ik heb zelf geen penis, dus ik ga gewoon hier een soort van zo. Dus je kunt ook hier je bier neerzetten, wat ik de hele tijd doe. En dat vind ik gewoon uh, ja, een hele prettige manier om. om te eigenlijk. Ik heb vanmiddag ook nog lekker bed. Ik heb ook poesie op. Wat is er zo leuk aan Harry dan? Nou, dit? Harry? Nou, zo Harry. Wat vind je zo leuk aan Harry? Nou, ik vind het altijd zo'n soort van half georganiseerd is en half een beetje kut is ofzo. Maar gelukkig is daar dan altijd een gangmaker die ons nooit teleurstelt. Wat ben je? De gangmaker! Schöne meid, heb jij nog even tijd? Hij? Is hij een gangmaker? Volgens mij, uh, Ja, ben ik dat. Maar ook ik heb me aardig laten gaan: Bing voor de bing, bing voor de bing, bing voor de bing, bing. For the bing, bing, for the bing, bing. Ik heb zin om een soort van dingen te trappen en zo en kapot te maken. Okay. Nummer 12. Yeah. Hoppa. Hey. Hey. Hey. Hey. Helemaal niet verkeerd. Het is een cocktail. Cocktail! Cocktail! Cocktail. Oeh, lekker! Oh, hij is lekker scherp Bye! Ik ben echt stoned nu. Ja, en het is maar goed dat we altijd stoppen op ons hoogtepunt. Ja, ik denk dat dat wel uh, een mooie afsluiter is. Of toch niet? Moet je even mezelf herpakken. Take 16. <laughs>